Uh, hoi, uh, wie ben jij? Ik ben Chihiro. Ik ben actief in Code Road, Climate Liberation Blog, onder andere. Ja, uh, waarom zijn we hier? Omdat uh, alles wat me lief is, ofwel wordt vernield of wordt bedreigd. En uh, ja, die vernielingskracht uh, komt van meerdere kanten uit de politiek. En ik zie dat daar uh, onderhevig aan de manier waarop.. De aarde en mensen vernield worden, wit suprematie en koloniaal kapitalisme uh, een grote rol speelt. Uh, denk je dat uh, vandaag een antiracisme demo daarbij uh, tegen helpt? Ik denk dat een antiracisme demo vooral helpt om de, om de mensen te verenigen. Alle verschillende mensen met verschillende uh, achtergronden uh, van ongedocumenteerde vluchtelingen tot... Uh, mensen die strijden voor een, een gelijkwaardig onderwijs tot uh, werkgelijkwaardigheid uh, uh, op de arbeidsmarkt tot het uh, klimaatracisme dat heel belangrijk is om de handen in één te slaan want een van de dingen wat we zien met onderdrukking en vernieling is dat er verdeeldheid wordt gezaaid en ik denk dat protest uh, een heel mooie manier is om samen te komen en daardoor ook uh, nou ja, samen uiteindelijk het verschil te gaan maken. Oké, okay, wat, wat hoop je voor de nabije toekomst uh, voor Nederland en uh, wereldwijd voor getroffenen van uh, klimaatverandering en chaos? Ja, uh, nou, als ik kijk naar Mozambique, uh, naar Malawi, Zimbabwe, wat we nu zien met een, uh, een cycloon die volgens mij niet uh, naar een, een random naam als uh, Idai vernoemd moet worden maar naar Shell of naar Chevron of naar Exxon. Um, dan zien we waar het echte ecoterrorisme vandaan komt en zien we ook dat er een rekening betaald moet worden voor reparatie. Reparatie voor uh, heel letterlijk adaptatie en, en hulp aan de, de gebieden maar ook gewoon een systematische uh, uh, landroof en, en, en, en plundering. Daar moet ook reparatie voor komen zodat mensen zelf hun, hun herstel kunnen zogenaamd hulplijntje. Uh, dus dat is iets waar ik op inzet en uh, ja, uh, we moeten van, van de fossiele industrie af we moeten een eind aan, aan, aan olie maken en de manier waarop we dat moeten doen moeten we ook vanuit een, een, een, een nieuwe ideologie uh, doen van gelijkwaardigheid. Zolang we denken dat sommig leven geen waarde heeft, blijven het oefenen voor winst. Dus uh, ja, dat gaat hand in hand volgens mij. Dankjewel.